Hallo en welkom bij Palsmodel Train Vandaag een update over de baan. Uh, ik heb een nieuwe constructie gemaakt: onder, onderbouw, bovenbouw. En uh, ik heb daar nu nog even wat uh, hardboard op liggen. Dat is uh, vanwege de herrie of het uh, voorkomen ervan. Deze hele baan is uh, opgebouwd vanuit het idee dat hij nog uit elkaar kan. Dus er zit uh, hieronder een scheiding tussen het linker en het rechter deel. Alle elektriciteit is hier ook los te koppelen. En de helix is ook uh, een losstaand uh, deel. Maar voor de bovenplaat wilde ik uh, kleinere vlakken hebben. Dus ik heb de, ongeveer de, de, de uh, formaat genomen van een Rocco, Rocco Flexgeel. En uh, daarmee een uh, module gemaakt. Uh, tot hier! die er ook uit kan. Zo. Nu kan ik ze nog op zijn kant zetten. Ja, als daar straks rails en bovenleidingen en weet ik wat nog meer koeien en zo opstaan, dan zal dat wat lastiger zijn. Dus ik ben aan het nadenken voor iets waar ik ze in kan schuiven om opzij te zetten. Ik heb er op zich genoeg, genoeg hout voor om dat te doen. Nou, dit zijn de oude uitsteeksels van de kast waar het sowieso allemaal opgebouwd is. Daar lopen deze dwarsbalken overheen en hier zit dus ook een scheiding daartussen. Daar overheen lopen deze latjes met erop de gelijnd deze schuinen. En de onderkant zitten zo'n zulkezelfde latjes, Dus die kan ik hier gewoon opleggen. En dan valt het een beetje op zijn plek. En, eh, nou, het sluit allemaal nog niet helemaal goed aan. Misschien dat ik daarvoor op de, de hoeken eh, klemmetjes ga zetten. Maar voor nu is dit eh, eigenlijk wel prima. Hier onderdoor zit nog een ruimte voor eventuele kabels. Zodat ik de stroomvoorziening van de, dit hele paneel afzonderlijk kan eh, regelen van de andere. En dit is één. Kijken of dat gaat, hier zit er nog een, helemaal in de hoek zit er nog een, dat is niet te zien, en helemaal aan de andere kant, hapoes, waar de laptop staat en waar nog een stationnetje staat. Daar staan ook nog, ook nog uh, twee panelen, waarvan uh, op de hoeken, de hele grote aan de ene kant, waar, het, de, waar de treinen kunnen keren, en de kleine aan de andere kant, waar je vanaf de helix komt, daarvan is de bedoeling dat die uh, permanent uh, zijn. Ehm, um, dus uh, nu eindelijk een vlakke waan. Dat is al een heel verschil met wat ik eerst uh, had liggen, waar ik uh, een paar keer een rondje op heb gereden. En een, um, ook iets permanents, hier kan ik echt op gaan beginnen. Dus nu is de vraag alleen nog wat. Maar uh, waarschijnlijk, dat heb ik al eerder gezegd, eerst een simpel... Kijken wat, uh, hoe moeilijk het is en als dat lukt kan ik zo'n plaat eruit halen opbergen en er wat anders op gaan bouwen. Uh, een echt berglandschap hier overheen wordt erg lastig gezien de, de losse stukken, maar uh, klassieke Nederlandse steden moeten wel te doen zijn. Dus bedankt voor het kijken, like en subscribe en tot een volgende keer! Hey